Fans van de Formule 1 kijken altijd rijkhalsend uit naar aankomend weekend. Dan is Zandvoort het toneel van de Formule 1 in Nederland. En Laten we hopen dat het strand van Zandvoort net zo oranje kleurt als op deze foto. En We gaan het natuurlijk ook over PK's hebben, maar over een ander soort. Niet over de paardensport, maar juist de motorsport. Zoals je ziet ben ik er al helemaal klaar voor. Wat natuurlijk voor de race nog wel een grote rol speelt is wat voor weer we kunnen verwachten en moeten die regenbanden nog tevoorschijn gaan komen. Op vrijdag worden de eerste vrije trainingen verreden en dan hebben we nog te maken met een hoog drukgebied boven Scandinavië en dat zorgt bij ons voor heel rustig weer. Vanuit het zuiden nadert wel een lage drukgebiedje. Op zaterdag zien we dan vooral in het zuiden van het land een aantal buien verschijnen. Maar de kans dat die zand bereiken is niet zo heel erg groot. Ten westen van ons ligt een lage drukgebied, maar die bereikt ons land eigenlijk niet of nauwelijks. Waardoor het na de zaterdag op de meeste plaatsen weer droog gaat worden. Op vrijdag tijdens die eerste vrije trainingen is het echt zomerswarm in Zandvoort. 26 graden, een matige oostenwind, windkracht 3... en dan blijft het dus droog. Flink wat zonneschijn, wat stapelwolken en dunne sluierwolken, maar dan is er nog geen veldje aan de lucht. Op zaterdag wordt de kwalificatie gereden en dan neemt die buiendreiging wel iets toe. De temperatuur valt met 24 graden ook een fractie lager uit... De kans op buien in Zandvoort is 20 tot 25 procent en de meeste buien komen voor in het zuiden van het land. Dus de kans is best wel groot dat het asfalt van het circuit ook zaterdag helemaal droog blijft. Staat er wel iets meer wind, windkracht 4 en dan opnieuw uit het oosten. En Dan natuurlijk die belangrijke race op zondag, dan neemt de kans op buien weer verder af, komt ongeveer uit op 10 dus zeer waarschijnlijk blijft het helemaal droog tijdens de race. En De temperatuur zit dan ook weer een klein beetje in de lift, het wordt weer zomers warm met zo'n 24 tot 25 graden. Matige zuidoostenwind, volop zonneschijn, dus alle toeschouwers langs de baan kunnen rekenen op een zonovergoten middag, maar ook als je thuis gaat kijken in de achtertuin samen met vrienden of Familie heb je daar heel mooi zomers weer bij. Dus laten we hopen op een Nederlands feestje, een mooie overwinning in Zandvoort. Maar aan het weer ligt het dus zeer waarschijnlijk niet.